En superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik dit dus heel leuke pakketje unboxen. Wow, ik ben echt super blij en heel excited. Um, sorry voor de, de zoveelste de unboxing video, maar ik hoop wel dat jullie een leuke video vinden. Dus vergeet alvast niet. Dus, wow, wacht. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog En laten we maar snel beginnen. Ik ga dit heel leuke pakketje unboxen. Wow, hoe. Happy, ik ben. Omdat een pakketje. Oké, okay, maar we gaan gewoon beginnen. Um, er zit trouwens een hele leuke bubbel envelop. En er hangt de sticker op met thank you for your order. Maar we gaan dus open doen. Ik vind die kleur van deze envelop trouwens echt heel mooi. Ik hou echt van roze. Dat is mijn lievelingskleur. kleur. Oké. Okay. Zo ziet dat er uit van binnen. Als eerste zie ik hier een zakje. En dan legt het alles in. Volgens mij. En hier die hangt een heel leuke sticker op. En die gaan we even open doen. Oké. Okay. Oké, okay, dat ziet er zo uit. Ik zie hier allemaal dingetjes. Ik we beginnen met een briefje. Het bedankt voor je bestaande xxbajerenske.nl Dus ga je zeker ook volgen. Op Instagram is haar account. En die moet zeker ook een kijkje op haar account. Want het is echt wel een lief meisje. Dan als volgende zie ik hier 2 mm gele kralen. Echt super leuk. Echt heel mooie kleur. Volgens mij hebben we die kleur ook. Dat komt dan zeker goed uit. Dan zie ik hier een zakje met beadles en tags. Die ik zo meteen even open doe. En dan zie ik hier een heel leuk sticker. En super schattig. Maar dus hier zitten tags in en bedels. Want ze had gezegd dat ze geen 30 tags had. Dus heeft ze heeft ook bedels erbij gedaan. En ze heeft echt heel leuke bedels erbij gedaan. Want ik zie zo heel leuke vlinderbedeltjes die erbij zitten. En het is echt super leuk. Ik ga die heel even open doen. En eruit uithalen. Oh my god, er zijn echt heel leuke tags bij. Zelfs de tags die ze nog niet hebben. Dus daar ben ik echt, echt heel tevreden mee. Dus heel erg bedankt, Rens Kim, voor dit superleuke pakketje. Dan wil ik deze video alweer afsluiten. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet het dus zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!